We gaan nu uh, overgangen toevoegen en teksten invoegen. Ik heb hier een filmpje met verschillende clipjes en we gaan uh, tussen die clipjes in overgangetjes zetten. Nou, dat is echt heel erg eenvoudig en leuk om te doen. Uh, je gaat hier naar overgangen en dan kies je overgangen. Nou, je ziet hier, als je er even op tikt, um, wat er gebeurt als je dat overgangetje gebruikt. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat opvouwen, hier zie je indraaien. En zo zijn er allemaal verschillende overgangetjes mogelijk. En daar moet je gewoon een beetje mee experimenteren wat je prettig vindt. Um, nou hier heb je er eentje, dat is een wegdraaien. Laten we die even kiezen. Ik pak hem bij doordat ik eigenlijk met mijn muis erop klik. En dan sleep ik hem naar de plek waar ik hem wil. Dus ik kan hem tussen deze twee clipjes zetten, of tussen die clipjes, of waar dan ook. Um, als ik hem precies op het midden zet, en dat is wat ik meestal doe, en dan loslaat, maar dan vraagt hij ook nog eentje even, wil je dit effect nou op je linker clipje uh, toepassen, op je rechter clip, of ertussenin? Soms hangt dat natuurlijk vanaf wat voor een soort foto of uh, film je gebruikt. En je kunt ook zeggen, hoe lang moet dat uh, wegdraaien duren, bijvoorbeeld... Uh, 3 seconden, dat is best wel lang. Uh, dan zeg ik hier gereed. Nou, nu is het eigenlijk al klaar. Je ziet hier ook dat hij ertussenin staat. Dus hoe ziet dat er dan uit als we het filmpje bekijken? Dan zie je een hele rustige overgang naar mijn volgende clipje. Um, als ik dat nou eigenlijk ongedaan wil maken, dan kun je gewoon het clipje selecteren en delete kiezen. Dan is die weer weg. Nou, dit is het uh, simpele uh, deel. Wat wat lastiger is misschien in het begin, is om tekstjes toe te voegen op de juiste plek. Uh, we gaan daar toch eens eventjes naar kijken. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Uh, je hebt al gezien dat je uh, hieronder ook met titels en tekst kunt werken. Je kunt ook hierboven kiezen voor een nieuwe tekst. En dan uh, kun je ook kiezen of dat die verticaal of horizontaal in je scherm gaat komen. Ik kies nu gewoon even voor een standaard tekst. Dan zie je ook dat er zich een minuutje opent, zodat ik ook kan kiezen wat voor lettergrootte, wat voor lettertype wil ik nou, wil ik een animatie daaraan verbinden. Um, hier zie je de tekst zelf. Nou, het is altijd een beetje even rommelen, maar als ik hierop ga staan en uh, ik tik hier iets in, bijvoorbeeld heel belangrijk, omdat ik wil dat iedereen hier even goed gaat opletten. Um, dan zie je dat hier mijn tekstje staat. Nou, die is eigenlijk slecht te lezen vanwege de kleur. En je ziet dat hij hier op deze plek, waar dat schuifje ook, hè, waar ik dat heb neergezet, daar is hij gekomen. Maar misschien had ik hem eigenlijk liever hier willen hebben. Dus je kunt dat titeltje, dat tekstje eigenlijk verplaatsen en hem neerzetten op precies de goede plek die je fijn vindt. En dat titeltje zelf kun je ook bepalen hoe lang dat wel of niet moet duren. Dus hoe lang zie je die tekst in beeld moet dat heel lang zijn of bijvoorbeeld een stukje korter en dan kan je dat titeltje overal neerzetten waar je waar je wil uh, nou ik wil nog wel heel even die uh, in ieder geval de kleur van de tekst wil ik veranderen dus ik kijk even hier in het paletje en ik kies even voor knalrood ik kan hem hier aantikken dan zie je het heel goed en dan zeg ik oké okay. nou nu is mijn tekst hier rood geworden um, ik kan hem ook verplaatsen, maar dan moet ik even hier het pijltje kiezen. Dus dan pak ik dat pijltje, dan kan ik hem selecteren. En nu kan ik ook zeggen van, nou, waarschijnlijk komt het hierboven wat beter uit. Zo. Um, dus dat is even iets om mee te rommelen. Nou, als je nu kijkt in je film hoe dat er dan uitziet, dan zie je dat zo meteen die titel verschijnt. Nou, die verschijnt veel plotseling. Ik ben er nog steeds niet helemaal tevreden over de plek waar die staat. Uh, en hij verdwijnt ook weer vrij plotseling. Als je het titeltje wil laten verschijnen en verdwijnen, dan kun je het titeltje zelf ook even selecteren. En eigenlijk doe je dan hetzelfde als met de video. Dan kies je voor vervagen en dan kun je kiezen voor inveden. En ik kan ook weer zeggen uitveden. Nou, en nu, als het goed is, verschijnt mijn titel. En zie je hem ook weer wat geleidelijk verdwijnen. Ga vooral even spelen met alle verschillende manieren waarop je titels en tekst kunt invoegen. Want ja, dat is echt even zelf mee rommelen en er een beetje handig in worden.